Het Oude Griekenland wordt vaak genoemd als bakermat, als geboorteplaats van de democratie. Sommigen vinden het zelfs de perfecte democratie. Zijn er misschien iets wat jaloers op, omdat het Oude Griekenland democratischer is, of zou zijn, dan onze democratieën vandaag? Maar klopt dat beeld wel? De enige manier om daarachter te komen is om 2500 jaar terug te gaan in de geschiedenis. Hoe democratisch was het Oude Griekenland? Vanuit het Vlaams parlement dit is de Universiteit van Vlaanderen. Aan het begin van dit college wil ik u graag meenemen naar het jaar 508 voor Christus. We zijn in Athene. Het is een zonnige zomerdag en de Atheners maken zich klaar om het jaarlijkse festival ter ere van hun stadsgodin Athena te vieren. Athene wordt op dat moment bestuurd door een aristocratische familie die erin geslaagd was de macht quasi volledig naar zich toe te trekken en die daarom de tirannen genoemd werden. Maar op die festivaldag in 508 kwamen er plots twee mannen uit de menigte naar voren en doden de tirannen. Een politieke moord dus, een samenzwering tegen de machthebbers. Nu die tirannen van het toneel verdwenen waren, moesten er nieuwe leiders gezocht worden. Er ontstond een machtsstrijd tussen verschillende aristocratische clans. En om te voorkomen dat een andere aristocratische clan de macht zou grijpen, kwam de aristocraat Kleisthenes op het idee van een totaal nieuwe staatsvorm. Hij gaf de macht, de kratos, aan het volk, de demos. En zo werd in Athene, kort na 508 voor Christus, de democratie geboren. Hoe werkte die democratie in Athene? Om te beginnen waren alle volwassen mannelijke burgers lid van de volksvergadering of Ecclesia. Die volksvergadering kwam veertig keer per jaar samen op een heuvel tegenover de Acropolis om beslissingen te nemen over nieuwe wetten, maar ook bijvoorbeeld over vragen als oorlog en vrede. Alle volwassen mannelijke burgers mochten daar naartoe komen, mochten daar het woord nemen en mochten daar stemmen. Dat stemmen dat gebeurde bij handopsteking waren ongeveer 30.000 volwassen mannelijke burgers. En het quorum om rechtsgeldig te kunnen stemmen, dus het minimum aantal aanwezigen, was 6.000. Dus we spreken hier echt over een grootschalige directe democratie. De vergaderingen van die volksvergadering werden voorbereid door een raad of boelij. Die raad kwam dagelijks samen, behalve op feestdagen. En die bestond uit 500 leden. Die 500 leden werden jaarlijks geloot uit een groep van volwassen mannelijke burgers boven de 30 jaar die zich daarvoor kandidaat stelden. En dat, loten, dat gebeurde door middel van een speciale machine, het zogenaamde clairoterion. Iedere burger die zich kandidaat wilde stellen die nam een houten plankje, schreef daarop zijn naam en stak dan dat plankje in een gleuf in die machine. En witte en zwarte dobbelstenen bepaalden dan welke rijen en kolommen van burgers wel of niet geselecteerd werden. Op die manier kon ongeveer 30 van de burgers eenmaal in zijn leven lid zijn van de raad. Naast de volksvergadering en de raad waren er in Athene ook verschillende honderden magistraten. Sommige van die magistraten werden verkozen door de volksvergadering, bijvoorbeeld de tien strategen die het leger moesten aanvoeren. Maar de overgrote meerderheid van de magistraten die werden gelood door middel van die lotingmachine uit de burgers boven 30 jaar. Ten slotte werden er jaarlijks ook 6.000 uh, Atheense burgers uitgeloot om te zetelen als jurylid in de Atheense volksrechtbanken. Op termijn werden voor al deze vier groepen, dus de juryleden, de magistraten, de leden van de Raad en de leden van de volksvergadering ook vergoedingen ingevoerd om zo ook armere Atheners de kans te geven om effectief aan de politiek deel te nemen. Op het eerste zicht zult u zeggen dat is bijzonder democratisch Dat is misschien wel democratischer dan onze democratieën vandaag. Maar hoe democratisch was het oude Griekenland echt? Om te beginnen moet ik u vertellen dat Griekenland in de oudheid niet één land was. De mensen spraken wel eenzelfde taal, kenden eenzelfde religie, eenzelfde cultuur en kwamen ook regelmatig samen, bijvoorbeeld om festivals zoals de Olympische Spelen te vieren. Maar daarbuiten was Griekenland een lappendeken van een zogenaamde polijs. Die polijs, dat zijn onafhankelijke, zelfbesturende stadstaten. Stadstaten dus, dat wil zeggen telkens een stad, een stedelijke kern, met daar rond een gebied. Als we bijvoorbeeld spreken over de polis Athene, dan bedoelen we niet alleen de stad Athene, maar dan bedoelen we ook het gebied rond dat Attica heet. In totaal kennen we ongeveer een duizendtal Griekse stadstaten. Die zijn gelegen in Griekenland zelf, maar ook in het hele Middellandse uh, zeebekken. Van zestig van die duizend uh, stadstaten weten we met zekerheid dat ze democratisch georganiseerd waren. Dat is dus een kleine minderheid. En zelfs in die minderheid van steden was het niet zo dat iedereen aan de politiek kon deelnemen. Ik zoom hier even in op Athene, omdat dat de eerste en de grootste democratische stadstad was, maar ook omdat we over Athene de meeste bronnen hebben. De bronnen geven niet allemaal exact dezelfde getallen, maar in de vijfde eeuw voor Christus had Attica ongeveer 300.000 inwoners. 150.000 daarvan waren slaven. Die waren onvrij, hadden geen burgerrecht en konden uiteraard ook niet deelnemen aan de politiek. Daarnaast woonden er in Attica ook ongeveer 50.000 metoiken, of inwijkelingen. Dat waren vrije mensen, maar ze hadden geen burgerrecht en geen stemrecht, omdat zij van elders afkomstig waren. Voorwaarde om het burgerrecht te hebben was dat men afstandde van een Atheense vader en een Atheense moeder. En zelfs dat was niet genoeg, want vrouwen mochten ook niet deelnemen aan de politiek en mannen moesten bovendien ook nog eens volwassen zijn. Dat wil zeggen, minimum twintig jaar oud. Het resultaat van dit alles is dat slechts een goede tien procent of ongeveer 30.000 van de inwoners van Attica effectief konden deelnemen aan de politiek. Dat waren de regels in Athene en Attica. Andere stadstaten kenden andere bestuursvormen. Dat konden bijvoorbeeld monarchieën zijn, met een koning aan het hoofd, of oligarchieën, waarbij de macht geconcentreerd was in de handen van een kleine groep mensen. Of in Sparta bijvoorbeeld was er een volksvergadering waarin de volwassen mannelijke burgers samenkwamen. Maar die volksvergadering had geen initiatiefrecht en die werd bovendien overvleugeld door de gerousia. Dat is een raad van 28-60-plussers waarboven dan nog eens twee koningen stonden. Er is dus niet zoiets als de Griekse democratie. Sommige stadstaten, zoals Athene, waren democratisch georganiseerd, vele anderen niet. Tussen die verschillende stadstaten met hun vele bestuursvormen was er bovendien ook vaak oneenigheid. Met name tussen Athene en Sparta zijn er veel spanningen geweest. En rond 430 voor Christus kwam het zo tot de befaamde Peloponnesische oorlog, waarin de Atheners en hun bondgenoten lijnrecht tegenover de Spartanen en hun bondgenoten stonden. Omdat de bondgenoten van de Atheners doorgaans democratieën waren en die van Sparta niet, werd die Peloponnesische oorlog snel ook al gezien als een manier om te gaan kijken welke staatsvorm eigenlijk de beste was. Helaas, voor de Atheners, verloren zij die oorlog. En het is die nederlaag van de Atheense democratie in de Peloponnesische oorlog die ammunition, extra ammunitie heeft gegeven aan critici van de democratie. Want inderdaad, de Grieken zijn niet alleen de eerste geweest die de democratie in het leven riepen, zij zijn ook de eerste geweest die er expliciet en systematisch over nadachten. Het zal u misschien verwonderen, maar in hun reflectie over democratie zijn de Grieken doorgaans negatief geweest. De filosoof Plato bijvoorbeeld vond dat het volk niet over genoeg kennis beschikte om echt goede beslissingen te kunnen nemen. Hij had daarvoor een hele hoop theoretische redeneringen, maar hij had daarvoor eigenlijk ook persoonlijke motieven. Hij was zelf namelijk een aristocraat en bovendien was zijn vriend en leermeester Socrates, de beroemde filosoof, die was ter dood veroordeeld geworden door een Atheense volksjury, zoals ik ze u eerder beschreven heb. In hun reflectie over democratie zijn de Grieken dus eerder uh, negatief. En die negatieve evaluatie van die staatsvorm zal in feite langer blijven meegaan dan de democratie zelf. Die democratie zelf kwam in Griekenland tot haar einde, enerzijds doordat de Macedoniërs en later de Romeinen Griekenland veroverden maar anderzijds ook, en misschien wel vooral, doordat rijke burgers steeds meer en meer kosten van het besturen van een staat op zich moesten nemen. Bijvoorbeeld voor openbare werken. En in ruil voor het dragen van die kosten kregen zij natuurlijk ook steeds meer invloed. En zo werd die democratie stilaan van binnenuit ook uitgehold. Na het verdwijnen van die democratieën in Griekenland blijft de democratie als staatsvorm eeuwenlang ondenkbaar. En in die eeuwen worden precies teksten zoals die van Plato gebruikt om te rechtvaardigen, om te verantwoorden waarom democratie geen goede staatsvorm is. Wanneer werden we dan wel weer terug fan van de democratie? Dat gebeurde in de late 18e, begin van de 19e eeuw, na de Franse Revolutie, na de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. En dat is het moment waarop men terug positiever gaat kijken naar die Griekse democratie. En waarop mensen die Griekse democratie gaan gebruiken om te argumenteren, om te pleiten voor meer stemrecht voor een grotere groep van uh, mensen. Het resultaat van dat alles is dat wij vandaag de dag misschien wel democratischer zijn dan de oude Grieken. Veel meer groepen van mensen mogen nu stemmen, vrouwen hebben stemrecht en voor lokale en Europese verkiezingen ook EU-burgers. Anderzijds werken onze democratieën vandaag de dag natuurlijk wel indirect. Wij stemmen niet zelf mee over wetvoorstellen, maar wij, kiezen, wij verkiezen politici om ons te vertegenwoordigen. Een uitzondering hierop zijn referenda. Zo werd er in 1950 aan de Belgen gevraagd of ze vonden of Leopold III mocht uh, terugkeren. De uitslag verdeelde het land. De meeste Vlamingen zeiden ja, hij mag zeker terugkeren. De meeste Franstaligen vonden van niet. En precies die verdeeldheid die uit dat referendum resulteerde, die heeft ervoor gezorgd dat er sindsdien in België geen nationale referenda meer gehouden zijn. In Athene daarentegen, werkte die democratie wel direct. Maar het is dan natuurlijk ook veel makkelijker om iedereen mee te laten besturen als je met 300.000 bent, waarvan er uiteindelijk maar 30.000 echt mogen deelnemen, dan wanneer je met 11 miljoen bent en je in principe alle volwassenen een kans wil geven om hun zeg te doen. De oud oudgriekse democratie leent zich met andere woorden niet voor copy paste. Wat ze wel kan, is ons uit onze comfortzone halen in ons denken over politiek. Wij denken bijvoorbeeld vaak dat vrije en faire verkiezingen de kern uitmaken van democratie. Maar de antieke Atheners vonden heel andere zaken belangrijk. Ik noem er twee op. Ten eerste de Atheense burgers mochten hun zeg doen en stemmen in de politiek, maar droegen daarvan ook heel direct de gevolgen. Iedereen mocht kiezen of het oorlog of vrede werd, maar als de meerderheid kiest dat we voor oorlog gaan, moest Sander elke burger wat hij ook gestemd had de wapens opnemen en mee gaan vechten. Dat systeem confronteert de burgers dus zeer direct met hun eigen verantwoordelijkheid. Ten tweede vonden de Atheners gemeenschapsvorming zeer belangrijk voor hun democratie. Ik heb u aan het begin van het college gezegd dat de democratie werd ingevoerd door kleistenes. Maar behalve de uh, veranderingen die ik u daar beschreven heb, voerde Cleisthenes nog een andere en misschien nog wel fundamentelere hervorming door. Voor Kleistenes was Attica verdeeld geweest in een aantal lokale clans gelinkt aan aristocratische families. Kleistenes die herverdeelde Attica. En hij deelde Attica op in drie grote regio's. De stad, waar voornamelijk handwerkers en handelaars woonden. De kust, waar voornamelijk vissers woonden. En het binnenland met voornamelijk boeren. Vervolgens deelde hij elk van die drie regio's op in tien stukken. En dan creëerde hij nieuwe administratieve units door telkens één stuk uit elk van die regio's samen te brengen. Dat lijkt misschien een irrelevante, Administratieve beslissing. Maar in feite is dat echt een van de sleutels die van de hele bevolking van Attica één politieke gemeenschap heeft gemaakt. Stel u voor dat arbeiders uit Henegouwen samen gaan moeten regeren met IT'ers uit Brussel en landbouwers uit West-Vlaanderen. Gewoon al het feit dat die mensen dagelijks met elkaar moeten praten, dat die samen gaan moeten beslissingen nemen en samen dingen gaan moeten uitvoeren, maakt dat die beslissingen veel meer gaan genomen worden, niet vanuit het eigen belang of het belang van de eigen groep, maar vanuit het belang van de maatschappij als uh, geheel. Tot op zekere hoogte kennen wij dat in België ook, met coalities van politieke partijen. Maar terwijl politieke partijen in België een bepaalde kiesdrempel moeten halen en daarna tot op zekere hoogte kunnen kiezen met wie ze een coalitie vormen, was in Athene de participatie van alle regio's en alle belangengroepen eigenlijk institutioneel verankerd. De keerzijde van die medaille is wel dat er in Athene geen mogelijkheid was tot systematische oppositie. Als de meerderheid iets beslist had, moest men meedoen. De enige manier om ongenoegen te uiten, was om in opstand te komen, om revoltes uh, uh, op touw te zetten. En dat is dan ook veelvuldig uh, gebeurd doorheen de eeuwen. Conclusie. Hoe democratisch was het oude Griekenland? Ik denk dat het duidelijk is dat het antieke Athene in bepaalde opzichten veel democratischer was dan onze democratie, maar in andere opzichten minder democratisch. Maar het oude Griekenland blijft wel waardevol omdat het ons helpt om met andere ogen te kijken naar onze eigen politieke structuren. Het doet ons namelijk nadenken over een zeer fundamentele vraag. Wat is democratie? Quasi alle regimes ter wereld claimen vandaag de dag om democratisch te zijn. En quasi overal worden verkiezingen georganiseerd. Maar de oude Grieken tonen ons dat democratie veel meer kan en moet zijn dan dat. Thank mm -hmm. you.